Goedemiddag en welkom allemaal bij deze deelsessie over de rol en organisatie van kennis in Rijk Regio Samenwerking. Mijn naam is Olet van den Berg en ik ben bestuurskundig onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg en het planbureau voor de leefomgeving. En de komende 45 minuten ga ik in gesprek met onze panelleden en met u via de chat, maar daarover later meer. Um, ik, uh, techniek is er een uh, presentatie. Yes, top. Want ik wil jullie... Oh, kan de volgende slide? Yes. Want ik wil graag eerst uh, nog kort ingaan op de achtergrond van deze sessie, het waarom. Hans Momma's, die schetste zojuist al een beeld van toenemende complexiteit van de beleidscontext. En dat roept vragen op over de organisatie van kennis voor dat beleid. En ook over de rol van de betrokken organisaties daarin. Um, die tijd die zit dan onder andere in de verbondenheid tussen actoren en tussen schaalniveaus. Uh, het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland, het Natuurpact en de, energie, de regionale energie die zijn allemaal voorbeelden van beleid waarin verschillende actoren op verschillende schaalniveaus uh, betrokken zijn. En die hebben allemaal hun eigen kennisvragen. Um, het Raad van Instituut concludeerde echter dat uh, kennis voor beleid nog vaak um, gericht is op het nationaal niveau. En ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de studiegroep voor interbestuurlijke financiële verhoudingen zagen dat die kennis vaak versnipperd is en nog moeilijk terechtkomt bij decentrale overheden. Nou, hoe die opgave te adresseren? Hebben we een centraal planbureau in Den Haag dat alles voor iedereen doorrekent? Of zoals eerder genoemde studiegroep uh, suggereerde, een centrum voor decentrale kennis? Toen reageerde ze het zelf. Of kunnen we kennis in een netwerk organiseren? En hoe ziet dat er dan uit? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hebben we wel genoeg gemeenschappelijke taal om al die puzzelstukjes aan elkaar te verbinden? En hoe zit het met eventuele verschillen tussen beleidsopgaven? Deze vragen liggen ten grondslag aan deze sessie. En um, het doel van vandaag is het uitwisselen van praktijkervaringen. En het bespreken van de uitdagingen die ons panelleden hierbij tegenkomen. En die uitwisseling dat doen we tussen beleid en onderzoek en tussen provincies en uh, nationaal niveau in de vorm van het PBL. We doen dat aan de hand van twee beleidsopgaven... waarop al veel uh, ervaring is opgedaan met de rolorganisatie... en inrichting van uh, kennis voor rijkregio-samenleving... namelijk het Natuurpact en de regionale energiestrategie. Ja. Uh, volgende slide, alsjeblieft. Ik stel u graag ons panel van vandaag uh, aan u voor. Yes. Uh, dat is ten eerste vanuit de provincie Noord-Holland... Marta Klein. En Marta is senior onderzoeker, uh, senior beleidsadviseur voor de monitoring van de regionale energiestrategieën. Uh, vanuit het planbureau voor de leefomgeving is Jan Matthijsen. De uh, projectleider voor de monitor regionale energiestrategieën. En dan aan onze digitale tafel vanuit de provincie Flevoland hebben we de gast John Visbeen. En John is adjunct hoofd van de beleidsstrategie voor onder andere natuur en samenleving. En ook opdrachtgever vanuit de provincies. Uh, voor de evaluatie van het Natuurpact. En die lerende evaluatie van het Natuurpact. wordt uitgevoerd door het Plan Beroofd voor de Leefomgeving. En daarin is Rob Volkert. voor de eerste twee edities de projectleider geweest. Zij gaan vandaag met elkaar in gesprek. Uh, maar u kunt ook meedoen uh, met de chat. Mag ik nog eventjes de presentatie terug, techniek? Uh, want mijn collega Emma van der Zande. houdt de chat voor ons bij en uh, die zal er enkele vragen uithalen uh, om uh, met u te bespreken. Dan rest mij nog de stelling voor vandaag. Ik weet niet techniek of de, of de presentatie nog terug kan komen. Yes, onze stelling van vandaag, uh, gebaseerd op uh, mijn introductie en dan de voorbereiding voor deze sessie, kwamen wij uit op gedeelde verantwoordelijkheid over kennis en infrastructuur ontbreekt, waardoor een flexibele afstemming tussen kennis halen en brengen er nog niet is. En u denkt misschien, oeh, dat is een gerpe stelling, er gebeurt toch al heel veel. Zeker. En daar gaan we het ook over hebben. Uh, maar vandaag staat centraal de zoektocht naar een kennisinfrastructuur die Rijk Regio samenwerken en nog ondersteunen. Uh, we beginnen nu met vier pitches, waarin de panelleden kort zullen reageren op deze stelling. En uh, daarvoor geef ik graag eerst het woord aan de opvoerker. Rob, staat je geluid aan? Het eeuwige, het eeuwige issue. Ik stond gemute. Ben ik verstaanbaar, Alet? Ja, nu ben je verstaan, oh. Ik ga even kort reageren op, uh, op je stelling. Uh, ik wil een paar punten aanstippen. Uh, als, uh, als wetenschapper vind ik definities wel belangrijk. Er staat kennisinfrastructuur. Dat roept maar allerlei dingen op. Dat, dat roept me mij op, een database waar alle getallen in zitten en daar trek je uit wat je nodig hebt. Ik wil toch even uit de ervaringen van de lerende evaluatie putten dat, dat ik dat toch anders zie. Uh, kennis heeft, wat mij betreft, uh, als je kijkt naar de lerende evaluatie, drie soorten kennis: de eerste is de kennis over de beleidsontwikkeling. En dat vergt heel erg gemeenschappelijke taal, zodat je met elkaar kunt praten over uh, de verschillende insteken tussen provincies, uh, waarbij je van elkaar kunt leren. Uh, kennis heeft ook heel erg te maken met de bijdrage van het beleid aan de gestelde doelen. Nou, bij natuur gaat het heel erg over uh, bijvoorbeeld biodiversiteitsdoelen, bijvoorbeeld een habitatrichtlijn. Ja, dan is het heel erg belangrijk dat je dat op een eenduidige gestandardiseerde manier vastlegt. Omdat je het anders niet kunt optellen tot twaalf. En je kunt ook niet van elkaar leren als je de maatregelen allemaal andere classificatie geeft. Dus daar is dat heel erg belangrijk. Dat hebben we ook ervaren als een uitdaging. En tot slot, uiteindelijk wil je ervan leren. Dus je wil een link leggen tussen het beleid wat je uitzet en de bijdrage aan die doelen. En dan heb je het over de faal- en slaagfactoren. Nou, daar komt het dus allemaal samen. Dan gaat het zowel over taal als over standaard. En dat leidt uiteindelijk tot van doen we de goede dingen en doen we de dingen goed. Dat is mijn eerste punt. Het tweede is de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid zit op verschillende niveaus. Leer en evaluatie hadden we veel te maken met beleidsambtenaren en natuur. Ja, het gaat ook om andere sectoren, maar het gaat ook om het politiek-bestuurlijk niveau. Uh, vooral voor het halen en brengen, dus de doorwerking, is dat heel erg belangrijk dat deze drie niveaus allemaal zijn aangeschakeld. Voor ons was het de continue zoektocht tussen uh, uh, halen en brengen. We hebben in de eerste leer en evaluatie geprobeerd die drie kennisniveaus op twaalf provincies los te laten. Nou ja, dat zijn twaalf keukens met twaalf koks die bezig zijn. Die konden zoveel vragen stellen, dat konden wij niet behappen. Dat was al snel te veel. Dit wat daarbij kwam kijken. En andersom bleek ook dat provincies ook wel moeite hadden om het allemaal te behappen. Want dat vergt vast voor hun ook best wel een grote inspanning. Dus hier is ook een balans nodig tussen halen en brengen. Uh, en als het ging om uh, inzicht in faal- en slaagfactoren, hebben wij toen gekozen voor casusonderzoek, waarbij we. Een aantal provincies die dezelfde strategieën hanteren om die in een casus met elkaar uh, in verband te brengen, zodat ze daarvoor konden leren. Uit de evaluatie van de VU, want daar kom ik op het halen en brengen. Uiteindelijk gaat het om het trekken van lessen met de informatie die je hebt, dus de informatievoorziening. Maar uiteindelijk gaat het ook om dat er iets mee gebeurt. Ook daar ligt dan verantwoordelijkheid tussen uh, uh, wie wat doet. Uh, wij kunnen het in beeld brengen. Uit de, de VU concluderen ook dat daar ook een verdeling ligt tussen uh, de onderzoekers en de de, de betrokkenen, dat daar ook borging moet zijn aan de betrokkenen kant om die lessen ook te laten landen. En dan heb je ook die drie niveaus weer nodig, de bestuurders, de ambtenaren en de verschillende afdelingen. Kortom, gezamenlijke taal en standaarden zijn cruciaal om die lessen te kunnen trekken. Maar juist de betrokkenheid en inzet van onderzoekers en beleidsbetrokkenen op verschillende niveaus is noodzakelijk om ze te kunnen verzilveren. Dankjewel Rob, heel helder verhaal. Um, ik wil meteen doorgaan naar Jan. Goed, ben ik te verstaan? Ja. Heel goed. Wel een beetje Ik kan starten bij de regionale energiestrategieën. En dat is een, een onderdeel van de energietransitie. En voor de energietransitie is eigenlijk geen blauwdruk uh, te maken. En dat betekent dus dat er veel aldoende moet gebeuren. En dat is lastig, want er wordt nu veel nieuws gevraagd van gemeenten, provincies en het Rijk. En om dat goed te kunnen afstemmen is uh, veel uh, uh, ja, communicatie nodig. In de praktijk zien we dat er met netwerkbedrijven communicatie nodig is. Dan heb je dus over de regionale netbeheerders die aansluiting moeten maken met Tenet, het, uh, de netwerk, het netwerkbedrijf van het hoofdnet. Maar ook... Op het gebied van gemeente en provincie en het Rijk uh, is er veel nodig rond ruimtegebruik. En dat is, is weer een hele andere dynamiek, brengt dat met zich mee. En om daar te kijken van wie welke gegevens nodig heeft, uh, uh, vraagt een heleboel uh, ja, nieuwsvormen van afstemming en communicatie tussen Rijk, provincie en gemeente. Dat begint nu net en dat zal voorlopig ook nog wel een, een tijd in beweging blijven. Daarnaast heb je ook nog. Een heel belangrijk element is in hoeverre er draagvlak is te vinden voor allerlei maatregelen die op het gebied van energie en klimaat worden getroffen in de regio. Nou, om dat allemaal vorm te, krijgen, te, te geven is naast een actief beleid van de gemeente om participatie vorm te geven ook steun vanuit de overheid nodig. En daarvoor is wederom afstemming nodig. Daar doorheen speelt natuurlijk heel veel verschillende vormen van kennis. En die is op regionaal en decentraal niveau simpelweg nog heel erg beperkt beschikbaar. Dat moet beschikbaar komen. En op dat niveau uh, bevinden we ons nu. En uh, uh, daarvoor is een, een sterke uh, afstemming ook uh, op kennisniveau nodig met de gemeentes en de provincies en het Rijk. Om te kijken wat de meest noodzakelijke vormen zijn. Nou, dat is eigenlijk wat er nu met de resten uh, uh, aan de hand is. En het is dus vooral uh, een kwestie van uh, veel communicatie. Mag ik even inbreken voordat we naar het antwoord gaan? Ik zou even graag alle presentatoren willen vragen om hun geluid op mute te zetten, want er zit wat storend geluid uh, tussendoor, krijg ik mee van het publiek. Dus dan kunnen we zo uh, daarmee verder. Okay. Dankjewel Emma dankjewel Jan ook voor je pitch. Ik zou nu graag het woord willen geven aan John voor jouw pitch Reactie. Ja, dankjewel. Ik heb een wat andere pitch um, en dat kwam eigenlijk uh, donderdag hadden we het uh, voorbesproken. En uh, s'avonds zat ik naar de avondetappen te kijken en daar zaten uh, Gregory Sedok, uh, voormalig uh, atleet. En uh, nu bezig met innovaties in de wetenschap. En uh, Teun van Erp, een uh, bewegingswetenschapper, die uh, samenwerken. En ik zat echt nog in mijn hoofd met wat, wat zal ik nou vertellen in de pits. En, uh, maar dat was zo'n mooi gesprek. Uh, dat was voor mij zo inspirerend. Dus ik denk van, nou weet je, ik ga daar gewoon iets van vertellen. Want Dione die vroeg aan uh, Gregory, wat is nou het mooiste wat je, wat je hebt geleerd? En wat hij zei was... De passie waarmee de wetenschapper bezig is om de topsporter zo goed mogelijk te begeleiden naar zijn prestatie, is dezelfde passie waarmee de topsporter die prestatie wil neerzetten. Ik, ik laat even wat, wat, wat, wat, wat telletjes uh, vallen. Dus de passie waarmee de wetenschapper bezig is om de topsporter zo goed mogelijk te begeleiden naar zijn prestatie, uh, is dezelfde passie waarmee de topsporter die prestatie wil neerzetten. En de volgende vraag is van ja, wat was er dan veranderd ten opzichte van vroeger? Nou, toen zeiden ze, vroeger werd de wetenschap veel minder geraadpleegd, nu is dat veel toegankelijker, uh, samenwerking met universiteiten is versterkt, vroeger was het een ver-van-je-bed-show en nu gaat het hand-in-hand. Hand. Met uh, de uitsmijter, de slotzin, wil je echt het verschil maken, dan moet je werken met wetenschappers. Uh, en nu terug naar de stelling. Uh, gedeelde verantwoordelijkheid over de kennisinfrastructuur ontbreekt. Uh, kijk. Voorop staat dat er veel onderzoek gedaan wordt. Uh, en daar ben ik blij mee dat ik daarbij betrokken ben. Ik ben betrokken bij de voortgangsrapportage in natuur, uh, lerende evaluatie, wordt heel veel gemonitord, heel veel kennis uh, is er. Kennisnetwerk uh, OBN, ontwikkeling en uh, beheer uh, natuurkwaliteit. Ook een kennisnetwerk waar ik uh, in de stuurgroep uh, uh, zit. Maar toch, als ik in de spiegel kijk, gewoon naar mijn dagelijkse praktijk, uh, als hoofd van de afdeling Strategie en Beleid, uh, adjuncthoofd, dan ligt mijn focus vooral bij het realiseren van beleid en de verantwoording naar de Staten. Daar heb ik mijn handen aan vol. Uh, en, en om maar in termen van passie te blijven, denk ik dat het mij zou helpen als ik mij nog meer bewust zou zijn, ook van de passie van de wetenschappers, en me nog meer realiseer dat als ik naar de toekomst toe het verschil wil gaan maken, uh, ik nog nadrukkelijker en gerichter kan en moet samenwerken met de kennisinstituten en dan als deel van de beleidscyclus uh, uh, en wat Rob al uh, terecht zegt, echt de lessen die je leert nog veel beter laten landen in die, uh, in die beleidscyclus ik denk dat de topsport daar net een stapje verder mee is maar ik denk als je dat een beetje zo naar analogie uh, vertaalt naar ook dat we als met beleid en sowieso als uh, allemaal met elkaar ook topsportbedrijven, om het zo te zeggen vond ik dat wel hele mooie lessen om ook uh, als pitch te delen. Dankjewel John en dankjewel voor je mooie parallellen tussen wetenschap en sport. Um, dan uh, last but not least Marta. Ja, dankjewel. Het is duidelijk dat energietransitie nog een nieuw terrein is uh, dan uh, natuur en sport, wat uh, denk ik Jan ook duidelijk heeft gemaakt. Uh, gelijk even reageert op de stelling. Ik vond het echt een hele lastige stelling. Ik heb een paar keer moeten lezen van ja, wat vind ik hier nu van? En ik denk dat ik het er deels mee eens ben, maar Arlette, ook uh, wat je al uh, aangaf, er gebeurt al heel erg veel uh, op dit terrein. In ieder geval uh, wat betreft uh, het speelveld van de energietransitie. Um, bij het uh, opstarten van uh, het restraject, uh, dat was in uh, 19, uh, of 19, 2018, um, is eigenlijk al gelijk uh, erkend dat dit een uh, stevig dataverhaal wordt. En uh, door Theo Overduin uh, destijds is vanuit IPO uh, gelijk een werkgroep op in het leven geroepen. En waar we mee vanuit de provincies en ook de VNG en met verschillende experts van verschillende instituten zoals het PBL en CBS en vooral ook Gert Nijsing van de Klimaatmonitor bij elkaar uh, hebben gezeten om te kijken van nou welke data gaan we nodig hebben voor de ressen en ook uh, zo meteen voor het monitoringsverhaal. En uh, nou, dat, dat uh, IPO-werkgroep is nu het IPO-vakberaad uh, en we kijken al veel verder dan uh, wind en zon in de uh, nou, in wetenschap, dat we echt uh, die decentrale informatie hè, voor het uh, speelveld is echt enorm belangrijk en daar moeten we samen aan werken om dat te verbeteren. En een belangrijke stap daarbij was ook het uh, starten van het fifa traject het uh, landelijke samenwerkingstraject uh, voor de verbetering van informatievoorziening uh, ten behoeve van de energietransitie. Hè, waardoor waar de, nou, PBL uh, samen met CBS, RVO, RWS, Cadastre, dus alle, kennisloketten en, en, en, en reken meestal bij elkaar zitten om uh, de informatievoorziening ten behoeve van de energietransitie te verbeteren en wij zitten daar uh, uh, als provincies uh, namens IPO uh, in de programmaraad ook samen met VNG en heel veel anderen om dat inhoudelijk ook aan te sturen. Dus wat mij betreft uh, die flexibele afstemming uh, tussen kennissen, en halen en brengen die is er nu wel uh, in mijn indruk. Uh, wat ik zie is um, dat naast de opbouw van een steeds meer gedeelde verantwoordelijkheid over de kennisinfrastructuur. Het vooral belangrijke is dat er meer regie komt op uh, meer standaardisering en uh, vooral het borgen en het beschikbaar maken van de benodigde decentrale informatie ten behoefte van de uh, energietransitie. Uh, wat we zien is dat op een of andere manier altijd geld is om nieuwe instrumenten te ontwikkelen, uh, maar dat het uh, structureel onderhoud en, en, en steeds verbetering uh, altijd een uh, uitdaging is. Een van de eerste fifa trajecten was ook uh, om het uh, datalandschap uh, in beeld te brengen. En, en nou, dat is een enorm ingewikkeld plaatje hè, waar het uh, moeilijk werken is en dat je inderdaad uh, stevige kennissen nodig hebt om daar je weg in te vinden. En met name de ervaringen met de ressen, maar ook uh, wat nu de SES en de RMP's en de transitievisie warmte uh, leert uh, ons uh, hoe ontzettend belangrijk is om een meer gezamenlijke taal te bezigen, uh, om uh, te zorgen dat uh, kennis en informatie op alle verschillende niveaus uh, toegankelijk uh, is en bruikbaar is. En met name ook uh, voor beleidsmensen. Uh, de doelen die in het Klimaatakkoord zijn neergelegd uh, zijn helder, worden waarschijnlijk ook nog aangescherpt, maar de wegen ernaartoe moeten nog vooral gebouwd worden. Het is aldoende lerende. En dan helpt het gewoon niet als we enorme Babylonische spraakverwarring uh, veroorzaken door het gebruik van verschillende begrippen eenheden, databronnen, tijdpadden, transitiemodellen, et cetera. Weet je, in de energieakkoord spraken we nog van petajoules. Nu is dat terawattuur en het is echt een heel werk om de hele tijd uit te blijven leggen hoe dat tot zich, nou, die verschillende eenheden, wat dat betekent en hoe dat zich uh, tot elkaar uh, verhoudt. En dus uh, wat ons betreft is meer regie daarop uh, hard nodig. En gelukkig uh, ziet EZK dat ook en werken we nu gezamenlijk aan een uh, verbetering uh, van de uh, inrichting en de governance van het energiedatalandschap. Uh, om even nog concreter te worden hoe het werkte bij de ressen. Gisteren zijn in de Provinciale Staten de twee uh, Noord-Hollandse ressen vastgesteld. En dat was echt een enorme mijlpaal. En want in Noord-Holland uh, hebben we niet alleen uh, uh, gekozen om uh, twee ressen te maken. Eentje voor Noord-Holland-Zuid, uh, de metropoolregio, en eentje voor Noord-Holland-Noord. Maar daaronder hangen nog uh, negen deelressen. Um, he, waar uh, nou ja, vooral de bestuurlijke pluitvorming uh, georganiseerd is. En um, dan uh, heb je tezamen te maken met uh, 27 gemeenten en drie waterschappen, he, waar je mee uh, nou, op één lijn uh, probeert te komen om uiteindelijk uh, twee resten te produceren en daar gezamenlijke besluiten over te nemen. Dus je kunt voorstellen dat het een enorm ingewikkeld traject was. En toch is het gelukt. En ik denk dat een belangrijk aspect daarvan is, is dat we al vanaf het begin uh, afgesproken, en dat stond ook echt heel duidelijk eigenlijk in de handleiding, hè, om gezamenlijk te zorgen voor een eenduidigheid, vergelijkbaarheid en optelbaarheid van, van het cijferwerk. En dat de provincie daar een, um, een regierol in speelt als een scharnier tussen het landelijke en het lokale en dat wij als provincie zorgen voor um, uh, nou, regie op data en, en monitoring en vooral veel afstemming ook met uh, hetgeen er landelijk nog allemaal uh, zich ontwikkelt. En dus uh, gaandeweg uh, heel veel werk wordt uitbesteed, uh, zeker bij ons ook. En maar we hebben elke keer ervoor gezorgd dat alle verzamelde informatie, met name de data, uh, geborgd wordt uh, bij de provincie, zodat we er ook mee uh, verder kunnen werken. En dat we samen met de gemeente afspreken ook om die informatie verder aan te vullen en up te updaten, hè, zodat er ook uh, nou, op verschillende niveaus verder mee uh, goed gewerkt kan worden. Uh, tot slot uh, is er een hele interessante publicatie geweest van de Raad van het Openbaar Bestuur in het uh, voorjaar van 2020 over uh, kennis delen, hè, die echt uh, nou, een, een duidelijke conclusie van hè, dat de decentralisatie van de taken uh, is de urgentie om dat kennis te delen en dat samenwerken steeds nou, urgenter geworden. He, die, die. En een van de vijf aanbevelingen was uh, dat de provincie hier een goede rol in kan spelen als intermediair. He, dus uh, dat we een verantwoordelijkheid uh, hebben om, uh, of tenminste goed zou ik zeggen, als we een goede verantwoordelijkheid daarvoor pakken, uh, voor de kennisuitwisseling tussen gemeenten en de nationale uh, kennisinstellingen. En ik ben daar van harte mee eens, maar het is wel zo dat dan wel enige meer regie uh, gevoerd moet worden voor een eenduidig taalgebruik, uh, in ieder geval met betrekking tot de energietransitie. Voor zover mijn uh, reactie. Dankjewel Martha voor je uitgebreide verhaal. Um, ik uh, zat me toch af te vragen, want ik hoor John aan de ene kant zeggen kennis is superbelangrijk, en, um, maar we hebben het heel erg druk met realiseren en verantwoorden. En ik hoor jou ook zeggen, ah, er gebeurt al hartstikke veel. Je noemt onder andere de IPO-werkgroep en FIFED en ook de rol van de provincie zelf. Uh, met als uitdaging nog we wel de gemeenschappelijke taal vinden. Maar er lijkt er ja, een verschil te zitten in, in aanpak. En uh, je zegt van nou, bij ons gaat de uh, afstemming, de uh, schakelen er tussen best wel goed. Uh, Rob, zie jij een uh, ja, verschil tussen de rest en jouw ervaring met uh, leren de leren en natuurpact? Ik zie in, in eerste instantie zie ik heel veel overeenkomsten. Laat ik daarmee beginnen. Ik zie ook wel verschillen. Uh, ik zie heel veel overeenkomsten daar waar de oproep om regie is voor uh, eenduidigheid. Uh, dat heb je natuurlijk te maken als je decentrale uh, informatie verzamelt. Zijn er zijn altijd redenen voor maatwerk. Daarom heb je het gedecentraliseerd. Ja, dan is het ook altijd een reden om niet in een te gepest te willen worden. En dan dat je, doe je het op je eigen manier, zodat je het handige uh, kunt meten en handige zelf klassificeert. Want ik heb een unieke situatie. Maar dat maakt die optelbaarheid en het trekken van lessen lastiger. En dat is bij het energiedossier waar je van uh, Petter naar Terra wat was het? Uh, niet anders dan als je het over natuur hebt, als je een soort of een habitattype anders classificeert, of het effect van een maatregel ook weer anders in beeld brengt, dan is het gewoon heel lastig om een wetenschappelijk verband te gaan vinden tussen een interventie en een effect. Dat is een algemene delen. Uh, bestendigen daar hoor ik ook. Bestendige is natuurlijk super belangrijk. Je kunt allerlei uh, lessen trekken in de leren en evaluatie. Was er best wel een uh, spanning eerst tussen leren en, uh, en verantwoorden. Maar gaandeweg uh, hebben we ook wel uh, daarbij geleerd dat het leren, dat moet ook niet vrijblijvend zijn. Op het moment dat dat vrijblijvend is, ja, dan landen die lessen niet. Dus het is ook wel heel erg belangrijk dat ook een soort van verantwoording, klinkt een beetje gek, maar dat er ook verantwoording op het leren komt. Dat ook dat lerend vermogen wel echt opgebouwd wordt en dat het ook de lessen, die worden getrokken, dat die ook worden gebruikt om het bij te sturen. Want uiteindelijk is dat waar je het voor doet. Die topsporter, die wil beter worden, dan zal die uiteindelijk ook... Uh, toch moeten nadenken van, doe ik de dingen goed en doe ik wel de goede dingen? Of moet ik het echt heel, helemaal het roer omgooien? En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke in, in dit veld, waar soms toch wel echt transities nodig zijn. Verschillen zijn er ook. Ressen resten zijn volgens mij uh, veel minder ver. Uh, natuurbeleid, dat is de schop al heel lang geleden de grond ingegaan. En is dat ook al een tijdje bezig. En daarin denk ik ook dat uh, de informatie... Uh, behoefte ook nog wel eens kan veranderen, uh, gaandeweg het proces verder vordert. Uh, daar waar de resten misschien ook tegen andere kaders aanlopen of uitvoeringsissues krijgen. Hoe, ma hoe, hoe zet ik nou stappen met de energietransitie? Daar, daar is natuurlijk heel veel onontgonnen terrein. In een setting die ook weer heel nieuw is met allerlei partijen die aan het sturen lopen sturen. En ja, wat eenduidig gestuurd of uh, gaat het zwabberen uh, en hoe komt dat dan? Dankjewel, Rob. Uh, Jan, wil jij hier nog uh, vanuit jouw ervaring naar monitor op reageren? Uh, nou, ik, ik vind de, de, datgene wat Rob zegt, daar uh, sluit ik me bij aan. Wat ook een belangrijk verschil is, misschien wel, dat uh, het energie- en klimaatdossier kent een grote urgentie. En dat zet wel druk op de ketel. Dat maakt dus dat er. Allerlei dossiers, dus ook het natuurdossiers die uh, de gedeeltelijk ook raken aan, aan de regionale energiestrategieën, uh, uh, versneld uh, in beeld moeten komen. Dus dat, dat maakt ook dat er uh, de deelname van, uh, van burgers, van allerlei verschillende partijen aan die regionale energiestrategieën onder druk staat. En, uh, en dat is, uh, uh, nou laat ik zeggen, die stress die daarbij ontstaat is jammer. Dus dat, is, dat maakt het lastiger om, om uh, gewoon uh, een gezonde opbouw van je kennis en van je data-infrastructuur uh, uh, teweeg te brengen. Um, desalniettemin zullen we toch moeten gaan zoals het gaat. En uh, uh, stap voor stap die kennis uh, moeten leveren van boven naar beneden voor zover mogelijk. En straks... Als er kennis wordt opgedaan in de regio's, in de gemeentes, in de provincies, dat ook weer uh, moeten aftappen volgens dezelfde taalregels die we nog uh, aan het afspreken zijn met elkaar. En deels... Uh, Ik zie ook geen... Ah, ik zie nu weer beeld. Uh, ik ik denk zie dat nu het weer bedoeld, beeld, dus ik zou zeggen... Ja. Dus ik zou zeggen donder en niks wordt. Dankjewel Emma. Ja, ik zou heel graag uh, de woorden van Rob ook aan willen, willen vullen, omdat je inderdaad uh, ook als provincie ziet, het is niet alleen klimaat, het is niet alleen natuur, maar uh, de uh, gewoon alle ruimtelijke opgaven waar we als provincie voor verantwoordelijk zijn, uh, die, uh, nou, zeg maar die buiten over elkaar heen, hè. Bij Slefland, wij staan voor opgaven dadelijk 100.000 woningen te gaan realiseren, daar komt dus alles bij elkaar. Daar komen klimaatvraagstukken bij elkaar, daar komen natuurvraagstukken bij elkaar. Natuur in de stad, natuur inclusief ontwerpen, adaptatie. Al die vraagstukken die komen de komende, komende jaren op ons bordje. En dat maakt des te meer dat we gewoon het bundelen van die kennis dat het gewoon meer dan ooit gewoon noodzakelijk is om straks de goede keuzes te kunnen maken. Maar John, ik hoorde ook zeggen dat urgentie opbouw van kennis volgens mij lastiger maakt. En je zei al dat uh, uh, binnen de provincie verantwoorden en realisatie eigenlijk dat de hoofd is. Hoe zie jij dat dan voor al deze integraal opgaven? Nou, het, wat het voor mij vooral is gewoon, is, is het, uh, het nog bewuster zijn van het gebruik maken van kennis in je beleidscyclus. Uh, en dat wil zeggen dat mijn, mijn focus zal uh, toch iets wat moeten veranderen. En natuurlijk doen we hartstikke goede dingen. We zijn volop bezig met gebiedsprogramma's. Uh, binnen een, een nieuwe natuur realiseren. Maar nogmaals, de opgaven die ons op ons afkomen, zowel de klimaatopgaven, maar ook de andere opgaven, uh, zijn gewoon enorm. Dat vraagt gewoon een uh, nog bewuster zijn van uh, de kennis die beschikbaar is, kennis beschikbaar maken, daar met elkaar over in gesprek gaan. Uh, en, en, en dat zie ik ook een beetje als, als de stelling, hè? de gedeelde verantwoordelijkheid. We moeten nog, nog nadrukkelijker voelen dat uh, de, uh, gezien de vraagstukken die op ons afkomen, dat het, het bezig zijn met kennis, ken kennisinfrastructuur nog nadrukkelijker een gedeelde verantwoordelijkheid zal moeten zijn. En nogmaals, we doen al heel veel, hè? daar gaat het niet om, maar het, het, het, het is een stuk, nog, ja, een stuk extra bewustwording in ieder geval bij mij, om daar nog op een andere manier uh, gezien de vraagstukken die op ons afkomen mee om te gaan. Marta, het belang van standaardisering werd heel erg veel genoemd. Maar ik vraag me af wie daarvoor verantwoordelijk is. Goeie vraag, want wat mij, het woord in ieder geval wat ik opgeschreven heb en onderlijnd is bij de eerste presentatie over natuur, het vrijblijvendheid. En daar verbaas ik me echt over, ook gezien de urgentie. We hebben dus voor de resten en ook de transitievisie warmte. He, zijn er uh, handleidingen? Uh, echt, dat is behoorlijk uh, op een uh, nou, geconsulteerde manier uh, tot stand gekomen. Uh, er, zijn, uh, er is een startanalyse gemaakt, zowel voor de RES- en de transitievisie-warmtes. Er nou ja, is een standaard, een gezamenlijk uh, aanbod, he, publiek toegankelijk, uh, waar je op verder kan bouwen. En dan zie je dat toch iedereen zijn eigen gang gaat. En hebben we dus echt een fruitschaal? We hebben niet eens appels en peren, maar zeker bij de rest, een fruitschaal aan de resten met. Uh, zoekgebieden die op hele verschillende manieren gedefinieerd zijn. Uh, de transitievisies warmte. Uh, ik ben er gedoken in één regio. We hebben zeven pdf's, heel verschillend. Uh, dus uh, zeker de urgentie. Uh, ons is nu wel het motto opgavegericht data gedreven. Uh, en, en ik snap niet zo goed ook waar, waarom daar niet wat meer ja, regie. En regie zou ik dan echt bij... Uh, nou ja, in deze, en dat gaat ook gebeuren hoor, EZK, hè, klimaatakkoord, daar wordt de hele monitoringcyclus uh, jaarlijks uh, aangestuurd hè, om daarin ook uh, goed een, een, een regierol te pakken om te zorgen dat er gestandardiseerd wordt. En dan kan je borduren wat je wil, maar je moet je wel refereren aan de standaarden wat hè, voor iedereen de basis vormt. Dank je. Is er een uh, leuke vraag vanuit het publiek? Nou, er zijn al wat verschillende vragen, maar misschien eentje die uh, goed aansluit bij het gesprek nu alvast. Die kwam al in het begin bij Van Frank van Putten. En uh, die sloot ook even aan bij wat Jan net zei, want die zei ja, de kennis die gaat dan van boven naar beneden. Maar we hebben het natuurlijk ook over gedeelde verantwoordelijkheid. En de, zijn vraag was dus vooral van uh, hoe zorgen we dat uh, ja, de wetenschap en rekenmeesters ook de juiste vragen onderzoeken en hoe worden vooral praktisch hoe worden gemeenten en provincies daar nou uh, in de praktijk bij betrokken dus dat is misschien een vraag hoe uh, pakken we dan zo'n gedeelde verantwoordelijkheid op zodat we met de juiste vragen bezig zijn zal ik daar wat over zeggen de, uh, ten eerste er is een er is een tekort aan uh, kennis. Zo simpel moet je het ook stellen. Uh, um, kijk, als uh, uh, planbureau voor de leefomgeving... zijn we zeker niet de enige die op nationale schaal bezig zijn. Er is een, er is een hele batterij met consultants en allerlei uh, technologische instituten... die bezig zijn om uh, uh, uh, ja, decentrale overheden... maar ook allerlei decentrale organisaties te bedienen van kennis. Maar dat er een kennistekort is, is intrinsiek aan deze energietransitie. Want er moet nog veel dingen worden uitgevonden. Uit, uh, en ook op die schaal, dat simpelweg is nog uh, uh, sterk in de ontwikkeling. En dat kan dus niet anders. Maar aansluitend bij wat uh, Marta ook al zei: velen hebben al de verantwoordelijkheid genomen en zijn er al mee bezig. Maar nu is de vraag: en dat geldt ook voor ons, eigenlijk, uh, hoezeer. Op wat voor manier komen wij weer, dus de mensen die bezig zijn met het, het, het, het opzetten van verschillende databases en kennisinfrastructuren. Hoe komt daar straks weer de kennis uit de praktijk weer naar boven? Dus hoe krijg je de optelbaarheid? En uh, uh, ja, daar uh, zou een rol voor de provincies kunnen zijn. Er kan ook een, een, een rol voor het Rijk. Dat moet eigenlijk nog wel plaatsvinden. Zo simpel is het eigenlijk. En zien we daarin, roep dan de rol voor het PBL? Als, uh, zie je de leren evaluatie als nieuwe standaard ook? Is dat, is dat een standaard? Op wat voor manier bedoel je dat? Want ik heb hier verschillende definities van standaard gehoord. Bedoel je dat de leren evaluatie het, de, de manier is om, om standaardisering voor elkaar te krijgen? Zo heb ik hem toch eigenlijk ja, niet... Zo heb ik hem toch niet begrepen, ook van de deelnemers. Zo zie ik het zelf ook niet. Want als het gaat over monitoring, uh, ja, dan, dan zijn wij, en dat gaat over halen en brengen, wij kunnen wel aangeven wat we graag willen hebben. Uh, je hebt wel te maken met uh, partijen die gegevens samen, nou, soms vanuit een andere informatiebehoefte. Uh, ik hoorde net de fruitschaal langskomen, ja, die herken ik wel. Je hebt bij natuur heb je natuurlijk het pastraject gehad, waarin er best wel heel veel aan standaardisering werd gedaan en, en, en dat, dat het in een bepaald stramien moest. Ja, daar zie je toch ook wel weer die fruitschaal wel automatisch ontstaan. En daar zijn hele goede redenen voor, maar dat beperkt wel de mate waarin je daar les uit kunt trekken. En dan ontbreekt er misschien toch wel een stukje regie, dus daar ben ik het toch wel mee eens. En dat is die verantwoordelijkheid die er dan niet is. Omdat je dan, uh, ja, je hebt natuurlijk, uh, waar John de uh, hele dag mee bezig is, is de verantwoording naar, zijn, naar de provinciale staat. Dat is een eigen democratisch proces en met zijn eigen standige redenen en, en, en insteken. Ja, dat, uh, die houdt zich niet direct bezig met het uh, niveau daarboven. En wie doet dat dan? John, wie doet dat dan? Ja, overigens zeg ik niet dat we helemaal niets doen natuurlijk met, met wetenschap. Laat dat wel voorop staat. anders ontstaat er misschien ook een verkeerd beeld. Maar volgens mij kan, als je het misschien wel... Uh, ik, ik wou nog even t, uh, op antwoord op die vraag, maar het is wel een redelijk technisch antwoord van hey, hoe breng je nou de kennisvraag en, uh, uh, bij elkaar. Tenminste, zo begreep ik de vraag uh, ook een beetje. Kijk, dat is wel redelijk technisch, maar in het kader van de lerende evaluatie besteden we heel veel tijd aan de, uh, aan de opdrachtformulering aan de voorkant. En daar worden we steeds sterker in. Daar leren we ook uh, steeds meer. Sterker nu, uh, normaal gesproken had PBL waarschijnlijk uh, liever gezien dat, de, dat, dat, dat we wel aan de slag waren gegaan. Maar we hebben ook de opgave in het kader van het programma Natuur, uh, waar we ook na willen denken van hey, hoe gaan we daar leren. Dus dat betekent dat we hebben gezegd, we maken even pas op de plaats. En we gaan echt met elkaar uh, goed in gesprek van hoe ziet die opdracht er dan precies in? Van welke strategieën willen we nou precies leren? Dus uh, nou, dat, dat wil ik nog even, ook, ook even, even teruggeven. En, ja, uh, en het, het is misschien een beetje een dooddoener, want iedereen kent dat uit de boekjes. Je hebt natuurlijk de, de, de, de big eight, de beleidscyclus, uh, de plan, do, check, act, maar ook met, met een stukje evaluatie erin. Ja, ik, ik, dat evalueren... Dat, dat doen we wel, dat doen we soms, maar dat kan echt sterker, denk ik. Uh, en, en, en dat is ook dat, uh, waarom ik uh, datgene zeg wat ik zojuist ook uh, gezegd heb. Ik denk dat we nog veel meer uh, met dat, dat evalueren kunnen doen in het proces voordat we weer aan die volgende cyclus gaan, gaan beginnen. Andere kant is natuurlijk ook zo, en dat heb je met, natuurlijk met dat stikstofdebat uh, uh, ook wel gezien natuurlijk, het is niet altijd volgtijdelijk. Soms zal je moeten anticiperen op het vraagstuk wat ineens op je bord komt. Dus dat is de dynamiek die natuurlijk ook uh, inherent is aan het werken binnen een, uh, binnen een, uh, een provincie en een gemeente en, en, en, en, en het Rijk. Maar dat geldt overal. Dus met andere woorden, het woord complex was al een keer ook geroepen. Ja, het blijft ook gewoon wel heel complex. Maar nogmaals, als je elkaar nog veel beter weet te vinden, dan, dan denk ik dat het nog, nog, nog sterker kan. Die gedeelde verantwoordelijkheid. Um, ik wil gezien de tijd naar afronding toe werken. En ik wil jullie alle vier nog een keer het woord geven voor een kleine wat je meeneemt uit deze sessie. Uh, en Marta, ik wilde jou eigenlijk eerst het woord geven. Ook wat, uh, misschien ook opnieuw nog op wat John zei, over het sterker, uh, nog sterker maken van, die, van de uh, gezamenlijke verantwoording. Want ik, geloof, ja, ik hoor bij jullie toch een beetje verschillende ervaringen voor mij. Gezamenlijke verantwoording, zei je dit nou? Verantwoording. Um, mij Gezamenlijke verantwoordelijkheid, ja. Nou, het is af en toe, denk ik, van met gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat ben ik ook wel benieuwd, in Flevoland moet je dat toch samen ook met de gemeente doen en nou, hè, op verschillende niveaus. Dus ook uh, de, de, de, de, de, de, de, de, gezamenlijke verantwoordelijkheid is niet naar pro, provinciale staten, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid hè, in uh, ja, de rol van ieder. Uh, verantwoordelijk, op verschillende niveaus uh, verantwoordelijkheid afleggen. En ik herken daarin wel heel erg uh, wat je zei. Of wat er gezegd werd van je moet het uh, aan de voorkant regelen. He, dus ook het, uh, weet je, wil je komen tot, uh, nou, we hebben lerende monitoring en evaluatie, He, moet je aan de voorkant hele goede afspraken maken over hoe je dat gaat inrichten. He, en, uh, en daarin kan je inderdaad, uh, dat duurt soms meer, maar het, het is heel erg belangrijk om daar nou, ja, goed over na te denken hoe je het inricht en daar ook hele goede op de, uh, afspraken over te maken, ook als je werk uitbesteedt. He, van, uh, uh, nou ja, ik kan zoveel voorbeelden noemen van uh, uitbesteed werk uh, dat je dus weer pdf's krijgt en niet de data erachter. En als je de data erachter krijgt, dat de metadata echt helemaal niet uh, op orde is en dan kan je er verder niks mee. Dus het is omdat het de continuing story is, uh, waar we aldoende leren moeten, uh, is dit wel een aspect wat van tevoren heel goed ingericht wordt. En nou ja, als er meer regie is, hoe beter je het inricht, hoe meer je kan leren op verschillende niveaus. Dankjewel, Marta. Jan? Nou, een belangrijk leermoment vond ik wel om te zien dat uh, eigenlijk in beide uh, uh, dossiers waar we het nu over hadden, hebben gehad, natuur en, en, de, en de energietransitie, dat daar een hoop urgentie is en dat daar eigenlijk uit volgt dat er het veelgewilde uh, uh, woord regie... Um, niet zomaar vanzelf gebeurt. Dus wat er gebeurt is dat het, het proces ontwikkelt zich. Er ontstaat uh, een behoefte aan allerlei soorten kennis en informatie. En dan wordt er gevraagd, ja, maar dat moet eigenlijk uh, regie op plaatsvinden. En het belangrijke is dus eigenlijk dat de verschillende lagen... Uh, en misschien ook wel de verschillende actoren... Uh, bij de les worden gehouden en dat men niet uh, wegloopt. En dat men gewoon thuisgeeft en daarin zegt oké, okay, dit stuk kunnen wij pakken. En dat is dus iets, denk ik, wat... Nu ook weer aldoende gebeurt. En dat ervaar ik heel sterk bij de resten. Maar ik denk dat het bij het leren en informatie-natuurbeleid ook aan de orde is geweest. En nog weer aan de orde komt zometeen bij de uitwerking van het hele stikstofdossier. Dank Rob. Is dat zo? Ik uh, sluit me bij Jan aan. Ik denk dat dat zeker het. Uh... Het geval is. Uh, ik had net een, een kritische blik. Ik wil toch ook nog wel iets positiefs inbrengen, want we hebben in de lerende evaluatie natuurlijk best wel ervaring opgedaan met de provincies. En ik denk dat we daar wel een hele grote stap hebben gezet in ook uh, het. het het samen uh, bespreken van de beleidsontwikkeling en de vaal en Daar is toch wel echt uh, stappen gezet in een ge ge gemeenschappelijk taalgebruik. Dus daar zie ik wel echt dat daar sprongen zijn gemaakt. Je kunt op, wel met elkaar debat voeren over verschillende strategieën. En dat bleek ook wel uit eerste evaluatie dat dat een groot uh, winstpunt is. Ja, en er blijft altijd wat te wensen over. Ik denk wel dat uh, dit dossier, en dat wat ook net door Jan gezegd, dit dossier... Uh, dit dossier is natuurlijk uh, nog veel complexer geworden. Hè. Dat gaat ook wat meer vragen nog van het leren. En het leren zal veel meer nog uh, buiten natuur uh, komen te zitten. En dat zal bij klimaat ook het geval kunnen zijn. Dat je toch wat meer systeemlessen moet gaan optekenen. En dat vergt ook nog wel een sprong in de kennisvoorziening. Uh, dat merkte ik als het gaat over verantwoordelijkheid. Dat merkte we in de tweede leren evaluatie waar de stikstof dat toch wel als een hele belangrijke ontwikkeling inkwam. Je moet daar dan toch ook met andere mensen om tafel gaan zitten van doen we nog wel de goede dingen. Ik denk dat dat okay. de vraag is die de komende jaren het belangrijk is. Top, dank je wel. John, tien seconden, want uh, over één minuut uh, worden we eruit. Uh... Je staat op mute, uh, John. Volgens mij hele mooie dingen gezegd allemaal, laten we gewoon met één woord uh, eindigen, is passie over en weer. Passie waarmee wij binnen de provincie samen met de gemeente aan de slag zijn. Uh, en passie waarmee we samen kunnen werken en, en, als wetenschappers en als uh, beleidsmakers. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Um, ik vond het een heel leuk gesprek en volgens mij is de goede wil er. En uh, nu gaan we met z'n allen aan de slag. En uh, ik zie jullie straks allemaal in het tweede deel van de sessie. Hartelijk dank. Jij ook, dankjewel. <tip>